Indrukken. <laughs> nou, we zijn nu aangekomen bij Benefit. Het is vandaag vrijdag. Yeah. Hoeveelste april weet ik niet, maar het is vandaag Zalme. vrijdag. En we zijn nu bij Benefit in Amsterdam. Het ziet er echt super gezellig uit. Wacht, kijk, dit is dan het gebouw. Hierboven staat Benefit en we hebben gewoon voor de deur geparkeerd. Hier gaat het vandaag over. Dit is de Boeing Concealer. Wij zijn nu in Amsterdam bij... Um... Een Benefit concert. Concealer. Nou, twee trappen omhoog. I je hebt nog prijskaartjes dus in je schoen zitten. Wat is Ik zie dat het komt van. Thank God, it's Friday. We zijn nu in de hal, dus we zijn gewoon een vuur. Ik kan hier niet tegen zo'n dingen. ik moet echt plassen. Kom hier binnen en wie zie ik hier? Dat ik zo sierlijk van was. Nou, Armina zit in de make-up. Nieuw concealer? Ja, Airbrush. Ja, ik dacht ja. Airbrush oh, dat ik dan meteen met zo'n spray was. Nee, nee, die stil. Oké. Dus ik kom net van de wc af, en wie kom ik tegen in een half? Hallo! Kijk dan allemaal aan het vloggen, vloggen, vloggen, En allemaal dezelfde camera Ik heb van drie punten, dus van jou bestel ik dat beeld en van jou stel ik dit beeld, ja? Ja, ik schaam wat doen. Ja, daarmee is het echt toegegeven. Ja, klopt. Ik ga weer richting lang. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt. ja, maar ik eet hem nou aan de kleur. Ja, dat ja. Ik eerste keer voor je nieuwe lakken. Ja, en dan zonde gel. Ja, het zo veranderen. Ja, ik dacht ik kom gewoon volgende week terug en dan ga ik wat nieuw lakken. Ja, moeten we doen. Ja, maar is moeten we gelijk af zijn? Midden. Nee, nou ik ben moet aan in deze vlag. Dat is niet. Nee, Like a Polaroid picture. I'm here with Wies. Zellig, bro. Kijkst mijn vlog. Yes. And ze lieten haar Instagram zien. Maar ik volg haar gewoon echt vet-asociaal. Ik ken haar geneemd. x op Instagram. like Victoria's Secret Angel. Ja, is mooi. Leuk. <laughs> oh nee, nog een keer, ik heb geen kont op die foto. <laughs> <al mijn> de <laughs> making of a selfie! Dit zijn alle nieuwe En wat wel handig is, je nummer 1 van deze. Weet je dat ook okay. nummer 1 is van alle anderen? Dus je is gewoon het toegelinkt van flex en de zijn gelijk. Hebben jullie opgelegd, dames en heren? Eén! Wacht. Ik wil ook zitten. Oké. Oh, oké. Okay. Okay. Sit your hands down, not in front of de camera. Uh, yes. Oké. Okay. Jij gaat zo naar... Uh, de Sorry, girls gotta eat. Ja, yeah, hele setting wordt verbouwd. Ja. Dan heb hier een Armina. Nou, we staan nu bij de Mick in de Douglas. Ja, ja. Armina moet wat hebben. Yes, we zijn in de Douglas. Douglas. Douglas. Waar is Armine? Armine is de Vandoor. Ja. Kom ze? Nou, deze jongens willen even essen gooien. Essen is gewoon naar hun En zo essen essen essen. buurt. Essen naar buur? Esna Esna de buurt. Hoe heet jij? Ozo. Dit is Omsa van de buurt. essen, van onze buurt. Vier keer alten nummer 1. Ja. <lacht> ja. ja. <lounge sticks> nou, en ik zie weer een mooie kleur hier, maar of course it's sold out. Maar we gaan voor deze. NYX En ik heb maar vier dingetjes. Eentje voor Robin en drie voor mij. Nou, ready for checkout. Yeah. Paula, schiet eens op, man. Ik heb nog een uur geleden mijn Instagram-stories gekeken. Ja. Dat is echt super leuk. Doei doei. Dit is echt leuk. Die en die legging. En dit jasje is echt van die Gucci vibes. Echt cute. Oh, dit is jouw tweelingzus Michelle, je tweelingzus. Bra. Je eerst super erg honger hebt, maar dit ziet. Dit is niet goed. Nou, Paula heeft al twee keer op mijn hak gestaan, twee keer mijn schoenen uitgegaan. We kennen jullie weten dat ik haat om te winkelen, jongens. I'm done. I'm done. Oké, okay. ga rekenen. Kijk deze roltrap. Nee. Oké, okay. op, op, op, op, op, op. Kijk! We hebben super ver gelopen. Drie oh. minuten mijn oh. Mijn benen doen gewoon pijn. Ik heb gewoon verzuring in mijn benen. Hier. Echt? Ah. Mijn batterij was ondertussen leeg, maar we hebben net lekker gegeten. We hebben echt een half uur in de rij gestaan. En mijn camera is heel vies. Spring fix plas en wat heb jij nou? Allemaal lekker gegeten? Ja. Yes. Yes. Ik ben dus onderweg naar een bruiloft. Ik zit trouwens in een busje van mijn vriend en ik moet schakelen, sorry. De Kili is is al die wacht op mij en het is wederom weer een Marokkaanse bruiloft, dus dat is wel echt weer leuk. Oh, oh, oh, oh, dreppel. As usual ben ik dus weer laat. Ik heb weer elke keer hetzelfde aan. Naar die bruilofte, want je moet gewoon een beetje netjes, maar als jullie mijn stijl kennen, dan weet je gewoon dat ik nooit netjes ben, ik hou niet van netjes. Dus voor mij is het echt elke keer een struggle, ik was net ook met Kilia aan de telefoon, en we hadden allebei een struggle dat we niet wisten wat we aan moesten doen. Maar ik heb elke keer hetzelfde aan, en ik wil niet elke keer hetzelfde aan hebben op de vlog, op de bruiloft. Ik nam net een hapje van het taartje, mijn kaken deden gewoon zo pijn, omdat het zo zoet is, maar ik eet toch door. Maar Keli had het dus net op mijn tas, ze zegt wat doe je met je oude tas, maar die ziet er dus echt niet meer uit. Maar toen zei ik, weet je wat ik nou krijg? Nou, wat krijg ik nou? Wat denk je? Ik wil het niet meer. Zijn. Ik krijg een kofferzet. Ja, twee koffers. Ja, het leukste. Ja. Schattig. Nou, ik ben dus op het bruiloft en toen kwam ik deze lieve meisjes tegen. Hi. En ze wilden eigenlijk wat zeggen. Wat wilden jullie zeggen? Je bent echt super, super, super, super. Ah. je moet snel gaan abonneren. Abonneren, niet vergeten. En reageren. En? en liken. Yes, dankjewel. Doei. Doeg. Wat is hier nog? Ja. ja. Je ook allebei zo mooi uit. Ja, dankjewel. dankjewel. Dat waren dus net mensen en ik heb toch die foto het gordijn dicht, dus ik denk, dat gebeurt hier dan weer. En toen vroegen ze hem ook even binnen in jouw tent. Ah, dus ik zei van nee, dat mag wel. Dus ik heb hem even dicht gedaan. En dit ik dat nog omvattend, ja. Nou, dan zit je met je. De auto midden hier op de kerplek gezet en niemand kan er mee uit en ik was het helemaal vergeten, maar we zijn gewoon bijna klaar en nu denk ik de pas aan, maar ik zit nu te denken om hem eigenlijk te laten staan, want of een uurtje moeten we alweer afbouwen, nee, ik zet hem even weg. Oh ja, die altijd maakte. Ik sta met alles Ik heb het alweer op. Oh, jij hebt het ook al op. Nee. nee. Maar het is nog wat Echt waar? Oh, ik dacht dit is het. Oh, nog meer. Okay. Dit is nou ook eindelijk aan tafel. Goed zo. Goed luisteren. Nou, dit is uh, een leuke foto met mijn schoolvader. Kunnen jullie geloven dat dit mijn schoolvader is? Nog mijn schoolvader. Oeh, dat ziet er goed uit. Ik zeg je de knopje los en het trek gewoon nog in los. Ik heb zo'n buik gekregen, net op de bruiloft. Ik had de hele avond het last van mijn buik. En ik heb echt het gevoel dat ik zo moet opgeven. Ik heb echt iets verkeerd gegeten of zo. Of iets te veel gegeten. Volgens mij moet ik thuis. Nou ja, ik moet thuis echt opgeven of zo. Dit is niet goed. Ik zeg, ik ga zo echt over mijn nek.